Goedemorgen dames en heren, welkom bij uh, dit webinar genaamd uh, Digitalisering bij gemeente wat nu, georganiseerd door TTS. Mijn naam is uh, Jelle van Deurzen, virtueel hier naast mij ziet u uh, mijn collega's Twan Rutte en Henk Arts, die ga ik zo het, het woord geven. Alvorens wij uh, starten met de webinar, even een paar huishoudelijke uh, mededelingen. Kan iemand naar de volgende slide gaan? Ja, nou goed, iedereen is uh, vooraf gemute. Wilt u uh, een vraag stellen, kan dat via de chat. Uh, de presentatie wordt opgenomen en zal uh, achteraf ook uh, worden verstrekt, inclusief de bronnen voor aanvullende informatie. Dus dat, uh, dat uh, komt later in orde. Maar dan geef ik nu het woord aan uh, Henk Arts. Dankjewel, uh, Jelle. Uh, nou, ook van mijn kant uh, natuurlijk allemaal hartelijk welkom. Uh, we gaan in dit webinar een uh, aantal dingen doen. Uh, eerst uh, even van. Uh, hoe is het gesteld met digitale vaardigheden binnen de gemeente? Uh, kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van leren. Uh, met name ook naar e-learning. Uh, vaak oude wijn en nieuwe zakken. Uh, of niet. Uh, daarna gaan we kijken naar uh, met name de praktijk van hoe je leren kunt integreren in het uh, werkproces. En, uh, ja, en uh, als uh, laatste, uh, ja, wat betekent dat uh, voor de praktijk uh, in. Uh, in gemeenteland en wat gaan we daar uh, in de toekomst uh, nog doen. Goed, om te beginnen met het uh, eerste thema. We hebben een beetje rondgekeken uh, en uh, je ziet allerlei ontwikkelingen uh, met betrekking tot uh, de decentrale overheid. Uh, smart city, uh, uh, kunstmatige intelligentie, de digitale overheid. Uh, uh, allerlei uh, dingen rondom uh, informatiebeveiliging, kortom ontwikkeling uh, te over. En, uh, maar het moet allemaal uh, dadelijk toch uh, gebeuren met, uh, met de mensen. En dan gaat het met name om uh, wat, hoe is het gesteld met de digivaardigheid van mensen. Nou, dan kun je op de eerste plaats natuurlijk je afvragen wat is digivaardig. Nou, uh, daar zijn wat definities voor. En uh, wat je met name vindt dat het gaat om vier hoofdthema's. Met name operationele vaardigheden, ICT skills. Dus het kunnen omgaan met software. Concrete softwarepakketten, bijvoorbeeld een zaagsysteem eh, of een VTH-systeem. Maar ook het gelijk van hardware, nou, informatievaardigheden. Eh, dan gaat het met name om het eh, kunnen vinden en omgaan met informatie op een verantwoorde manier. Eh, digitaal samenwerken is heel erg belangrijk. Eh, zeker op vandaag. Eh, en, eh, nu werken op afstand. En digitale veiligheid. Nou, er zijn scans op internet, met name de stichting A&O Fonds van het Rijk heeft een hele mooie scan die je kunt doen om je eigen digivaardigheid te testen. Maar ik denk dat het met de deelnemers aan dit webinar wel goed zit, maar het gaat me natuurlijk om de collega's binnen de organisatie. Goed, we hebben gekeken naar wat onderzoeken. Eén is van de Universiteit Twente. Het is een ietsjes ouder onderzoek, maar van de andere kant zegt het wel heel erg veel. Uh, als je kijkt uh, links in de grafiek uh, de operationele vaardigheden. en uh, van een aantal opdrachten die mensen moesten doen. Uh, met name dus mensen in de, uh, in de overheid. Uh, dan uh, zie je dat uh, de score op de operationele vaardigheden. Uh, ja, het, het correct uitvoeren, dat die erg laag is. Uh, dat is opvallend. Uh, maar kijk je kijkt naar het rechtertabelletje uh, rechtsonder. Uh, dan zie je iets wat eigenlijk nog uh, uh, ja, meer zorgwekkend is. En dan uh, kijk je na, naar de leeftijd. Dan zie je dat met name dus de, de oudere medewerker aanzienlijk en meer tijd nodig heeft om uh, de opdrachten uit te voeren. En uh, ook uh, dus uh, minder in staat is om het uh, correct uh, uit te voeren. En als we dan kijken naar de gemiddelde leeftijd op dit moment bij gemeentes... Dan, uh, ja, dan uh, zie je het uh, zorgpunt, omdat uh, veel gemeentes uh, zitten al met de gemiddelde leeftijd rond uh, of tegen de 50, uh, 50, jaar. Dus dat betekent uh, dat er een belangrijke groep uh, ouder is. Ik... Ja, we hebben zelf ook interviews gedaan met een aantal uh, ICT-managers binnen gemeentes. Onder andere door een student van de Hans Hoge en een paar... Uh, uh, vragen eruit uh, waren wel uh, erg opvallend uh, dat uh, ICT managers vinden dat uh, hun ambtenaren uh, niet zelfredzaam zijn met ICT. Uh, dat gaf uh, vier van de tien uh, gaf dat, uh, gaf dat zo aan. En met name de zorgen met betrekking tot kennisborging, en dat kun je ook koppelen aan het vorige punt, met betrekking tot uh, ja, mensen die dadelijk uh, de organisatie ook allemaal verlaten, dat uh, het borgen van de kennis uh, ja uh, op lang die al uh, uh, plaatsen op, uh, op orde is. Kijk je dan uh, naar uh, nou, hoe zit de ambtenaren in het spel? Nou, uh, ze vinden uh, zeg maar ICT allemaal wel belangrijk, uh, maar over het algemeen zie je dat de feeling met ICT uh, toch wat lager is. En met name ook de veranderingsbereidheid dat die, uh, dat die niet uh, heel erg hoog uh, scoort. Uh, en dat zie je ook met name als je kijkt van uh, de bereidheid tot, tot, tot leren. Uh, het kan ook zijn dat het aan de aanbod kan overigens dat weet ik dus, uh, dus niet. Maar je ziet maar dat de afgelopen jaren zeg, 33% zich heeft laten bij- of nascholen. En dat betekent dus dat meer dan, of ja, ruim twee derde geen training heeft uh, genoten met betrekking tot ICT. En het uh, vaak gebeurt door het maar zelf uh, uitzoeken. En uh, ja, logisch is dat je dan niet de, uh, de volledige waarde haalt uit, uh, uit de ICT-toepassingen. Nou, uh, een ander onderzoek van M&E Partners uh, afgelopen jaar over uh, digitale transformatie binnen gemeentes, uh, toont met name aan hoe belangrijk die digitale vaardigheden zijn om daadwerkelijk tot vernieuwing te komen binnen, binnen de decentrale overheid. Uh, dus een, uh, een serieus punt van, uh, van aandacht. Nou, wat zijn dan uh, ontwikkelingen op het gebied van leren die hier uh, relevant kunnen zijn? Nou, ik heb eens uh, intern gekeken wat we allemaal doen bij TTS aan, uh, aan leren, leervormen en ik schrok er zelf eigenlijk van hoeveel verschillende uh, technieken en uh, toepassingen we inzetten. Daar gaan we vandaag niet in detail op in, zeker niet. Uh, waar het om gaat is dus wat speelt er als het uh, gaat om leren en de verandering. En dan is denk ik dit plaatje interessanter en misschien ook wel overzichtelijker. Ik zal niet alle punten gaan noemen. Je ziet ook hier in de bron dat het eigenlijk een redelijk oud plaatje is. En je ziet dat dat over het algemeen op dit moment dus, want dit waren de goeroes die vooruit keken in 2002. Maar je ziet op vandaag dat dit eigenlijk wel de, de situatie is. En, maar als ik kijk naar gemeenteland, dan is dat denk ik nog lang niet altijd. Dan is het misschien nog op veel plekken wel toekomst. Uh, hè, dat training of leren wordt, uh, uh, gaat van een event naar een continu proces. Uh, het is niet alleen in een training waar het leren plaatsvindt. Uh, het leren vindt uh, met name dus ook op de werkplek plaats. Uh, je ziet dat uh, uh, social media een enorme bron is om, om kennis uh, op te halen. Het is uh, een 24-7 proces. Uh, wat leuk is om uh, te zien dat uh, e-learning uh, e is nog heel vaak een e-training. E en uh, je ziet heel erg de ontwikkeling naar het leren integreren in het werkproces. En dat, uh, ja, dat ondersteunt die introductie van uh, electronic performance support systemen. Uh, en misschien nog wel de belangrijkste is dat het uh, uh, heel erg gaat van een push. Waar uh, de organisatie bedenkt wat mensen moeten leren. Naar een pool. Uh, in de zin van, uh, heb ik toegang tot kennis en informatie en leren oplossen op het moment dat ik ze nodig heb. Uh, dus dat's, uh, dat zijn enkele dingen uit dit lijstje. Die uh, ja, wel erg in het oog springen. En wij zien dit ook daadwerkelijk nu gebeuren. Nou Het uh, aardige, dit uh, is een, uh, een heel recent... Uh, plaatje van een uh, learning hype cycle. En uh, daar zie je ook dat, zeg maar, je hebt altijd uh, uh, vernieuwingen die als een hype binnenkomen, maar overleven ze die hype en komt er ook tot een stukje volwassenheid in de markt? En uh, je ziet dat uh, performance support, dus het leren op de werkplek met behulp van technologie, uh, dat dat uh, inderdaad een uh, flinke uh, sprong heeft gemaakt naar een stukje volwassenheid. Uh, op dit moment in het, in het bedrijfsleven. Goed. Uh, e-learning werd al genoemd. Uh, op het ene plaatje stond ook e-learning en e-training. Vaak, vaak zie je, en uh, ik heb hier een aantal vragen die we ons stellen. Uh, hebben we nou te maken met echt nieuw ontwerp van, van, een, uh, uh, van leren met behulp van technologie? Of is het gewoon een training? Elektronisch gemaakt. Ik zeg ook wel eens heel plat. Een boek op batterijen. Uh, uh, want dat is niet erg effectief. Dan maak je niet optimaal gebruik van de mogelijkheden van de technologie. Uh, een andere vraag die je moet stellen is. Uh, uh, standaard content versus organisatie specifiek. Er zijn hele bibliotheken met, uh, met uh, trainingen uh, beschikbaar in de markt. Standaard trainingen. Uh, kijk bijvoorbeeld naar LinkedIn op vandaag. Maar... Uh, Ga je nou kijken naar specifieke trainingen, dan, dan wordt het al een heel stuk minder. Terwijl juist de waarde van uh, je eigen processen uh, goed overbrengen naar mensen, je eigen procedures, werk, uh, instructies en dergelijke, is van enorme waarde. Want daar onderscheid je je in als organisatie. Dat maakt je, dat maakt je specifiek, dat maakt je krachtig. Uh, en daar is dus ook behoefte aan. De behoefte uh, kan niet alleen gevuld worden met... Uh, het aankopen van standaard training. Nou, beschikbaarheid is natuurlijk een, een belangrijk punt. Zeker op vandaag met uh, hybride werken. en toegang tot, uh, tot die trainingen. Niet alleen op het moment dat ik op het werk ben. Maar ook uh, vanuit thuis op elk moment. Uh, wat in gesprekken met gemeenten zien we dat uh, er uh, verschillende gemeentes bezig zijn met uh, leermanagementsystemen. Uh, maar uh, ben je er dan? Die vraag moet je heel duidelijk wel stellen. Want een leermanagementsysteem is niets anders dan een container waar je dus uiteindelijk je trainingen in moet aanbieden. Uh, uh, en, en dan kun je volgen wat het, uh, hoe het gebruikt wordt en dergelijke. Uh, maar het gaat uiteindelijk om content. Je moet wel vulling hebben voor het systeem. Uh, nou, zelf ontwikkelen of uitbesteden. Uh, er is heel lang uh, beeld geweest van uh, e-learning ontwikkelen is echt iets voor specialisten. Uh, of dat moet je uitbesteden en dan zit je, nou een uh, uurtje e-learning, uh, kost al gauw uh, uh, 30 dagen ontwikkeltijd. Nou goed, die tijd die hebben we niet. Dus uh, we kijken wel naar buiten met alle gevolgen van die. Maar die situatie is wel veranderd de laatste jaren. We zitten dus echt wel, er zijn tools op de markt waarmee het maat eenvoudig is om al uh, redelijk aantrekkelijke uh, instructies te maken. Uh, dat het uh, een, een, uh, uh, dat het meer gaat om de expertkennis dan om uh, echt de, de vaardigheid voor het ontwikkelen van e-learning. Wat ook heel erg belangrijk is, praat je over e-learning of micro-learning? E-learning is vaak, dan praat je vaak over trainingen, over hele cursussen die uh, een uur of, of nog langer duren. Uh, wil je het leren daadwerkelijk integreren in het werkproces, dan is het heel erg belangrijk dat je ook kijkt dat die training is opgebouwd uit... Kleine stukjes die je ook daadwerkelijk in de praktijk kunt, uh, kunt aanbieden. Bijvoorbeeld door performance support. Uh, ja, En dan kun je, ben je dus ook in staat om het daadwerkelijk te integreren in, in het werkproces. Want een training van een half uur, zelfs een training van een kwartier, gaat niemand, niemand doen tijdens het werk. Dat duurt te lang. Uh, het moet echt kort zijn. Wil je het kunnen aanbieden in het werkproces? Goed, uh, dit zijn wat vragen die belangrijk zijn op het moment je echt hiermee uh, aan de slag gaat. Uh, we gaan nu verder uh, inzoomen uh, op uh, performance sport En Twan, ik geef jou graag uh, het, het woord. Dankjewel Henk, ik ga jou heel even de klikactie onnemen, Zodat we niet per ongeluk, uh, ja. <laughs> jij mijn presentatie overneemt. Ik heb nog drie slides uh, voor u en dan uh, gaan we de praktijk in. Um, voordat ik die slides uh, ga uh, laten zien, um, mochten er vragen zijn tussendoor, in het, uh, uh, het, het communicatiedeel van uh, de, de applicatie, vindt u een optie uh, questions, als er vragen zijn, post die daar alsjeblieft in. We proberen de vragen zoveel mogelijk te verzamelen voor aan het einde en dan zullen we ook de, de antwoorden geven. Um, um, ja, dus, dus, dus stel die vragen alsjeblieft. Um, Drie slides nog te gaan zoals ik aangaf. Nou de eerste die gaat over het leerproces zelf. Op het moment dat wij namelijk die content gaan aanbieden aan de gebruiker. Kunnen we dat op verschillende momenten doen. De gebruiker heeft verschillende momenten van, van kennis tot zich nemen. Dat is op het moment dat je iets nieuws gaat leren. Of je gaat specialiseren. Je gaat je voorbereiden op je taak. Dat doe je voor het in de praktijk brengen op je werkplek. En daarnaast hebben we nog momenten waarop je op je werkplek zit. En dan moet je je kennis toepassen. Je moet omgaan met wijzigingen. Zeker in de tijd waar we cloud applicaties hebben. En de ene op de andere dag kan een applicatie alweer veranderd zijn. Hoe ga ik daarmee om? En dan kunnen er natuurlijk dingen fout gaan. En daar moet ik op kunnen acteren. Nou, als ik ga kijken naar al die momenten van behoefte waarop de gebruiker eh, eigenlijk kennis en informatie nodig heeft, dan pak ik even het stuk vooraf. Hè, wanneer je iets nieuws gaat leren of specialiseren, dat doen we vaak in de vorm van e-learning of een klassikale training. Nou, de slide die je nu voor je ziet, is een, is een hele oude, ik denk uh, uh, inmiddels bijna 20 jaar oud. Um, de uh, vergeetcurve van Ebbinghaus met op de x-as de tijd en de competenties op, uh, op de y-as. En het eerste zullen we allemaal herkennen uit de praktijk. Hè. Je gaat een, een training volgen en uh, die training ja, die bevindt zich voor de go-live. En de go-live kan zijn een echte implementatie van een nieuwe software, maar het kan ook natuurlijk een gebruiker zijn, die software gewoon voor het eerst in gebruik gaat nemen zelf. Nou, die doet zijn competenties op, en op het top van de cursus denk je van, ah top, ik heb het allemaal helemaal begrepen, uh, mij kunnen ze niks meer wijs maken, uh, ik ga ermee aan de slag. Maar op het moment dat je die cursuslocatie verlaat, of je bent je e-learning e klaar, zit er altijd een tijd tussen het toepassen, van de kennis die je hebt geleerd. En die vergeetcurve die kikt behoorlijk hard in. Dus uh, uh, die, je vergeet wat je hebt geleerd behoorlijk snel. Als je het niet toepast. Nou de curve die we hier zien is die vergeetcurve die gaat naar beneden tot het moment van go live. En dan doen we op de werkplek wel weer wat kennis op. Hè, door door uh, het vragen aan collega's, een beetje support, floorwalking wat we van het verleden kennen. Om die kennis een beetje hoger te krijgen. Maar is niet altijd effectief. Hè. Het duurt vrij lang voordat je weer op het kennisniveau zit wat je, je eigenlijk zou willen hebben. Nou, wat wij eigenlijk doen met performance support zijn eigenlijk twee dingen. Um, wij proberen zowel de gebruiker te ondersteunen op de werkplek met de meest praktische dingen, zaken die je in de context van je werk doet, en we proberen wat vooraf informatie te geven met betrekking tot de meest cruciale dingen die je moet leren. Hè. Dan moet je denken aan de kritische taken die je echt moet kennen voordat je in het, in het werkproces aan de gang gaat. Uh, de werkprocessen in het algemeen, de kritische taken, die wil je vooraf pakken. En op het moment dat je daarop focust, hoef je dus niet alles in die... Uh, klassikale training of in dat e-learning te stoppen. Betekent dat er minder kennisoverdracht is van tevoren en dus ook minder uh, de vergeetcurve dus een stuk korter wordt. Nou doordat we de content digitaal aanbieden is het niet we stoppen acht mannen in de klaslokaal en wanneer die acht zijn geweest dan kan u de volgende acht pas weer. Maar omdat we dat digitaal aanbieden kunnen meer mensen tegelijkertijd een training volgen en kan daardoor de tijd dichter tegen de go live aan zitten waardoor de vergeetcurve ook minder wordt. Nou, als we dat dan combineren met performance support zoals we dat noemen. En wij gaan het laten zien dat we dadelijk in het voorbeeld met behulp van de TTS performance suite. Kunnen we die kennis al heel snel weer op het topniveau brengen. En vanuit daaruit uh, verhogen. Hè? Want je kunt je kennis natuurlijk uh, uh, naderhand op, het werk, uh, op de werkplek zelf ook nog uh, gaan verhogen. Dus um, behoorlijk belangrijk om dit uh, in oogslag te nemen. Nou, nog eventjes uh, gefocust op. Uh, wat we dan behandelen in zo'n training. Nou vooraf ga je dus met name focussen zoals ik net aangaf op de processen en de concepten. Hè, dat is echt een stukje training. De richtlijnen. Wat moet ik allemaal weten vooraf dat ik in de praktijk aan de gang ga. En dan komt natuurlijk ook een stukje motivatie bij kijken. Hè. Zeker in, uh, wanneer er een nieuwe tool moet geleerd worden. Hè. Waarom dan weer een nieuwe tool. Die andere was toch prima. Uh, nou, inzicht krijgen waarom die nieuwe tool er is. Wat voor voordeel het oplevert. Kortom de gebruiker motiveren om ergens mee aan de gang te gaan. Nou, wat vindt er dan zich plaats op de werkplek zelf? Dan willen we de gebruiker ondersteunen met met name stap voor stap instructies. Je bent vergeten misschien in die, in die training van welke stappen het exact waren. Nou, op de werkplek, als ik zeg klik hierop, klik daarop, doe dit, doe dat, kan ik de gebruiker makkelijk ondersteunen. Indien nodig, een stapje verder, wat meer gedetailleerde informatie en eventueel ook toegang tot zelfstudiemateriaal om je kennis te verrijken. Of als je iets zo lange tijd niet hebt gedaan, die kennis toch tot, tot je te nemen. Nou, dan hebben we de performance support, zoals we dat dan noemen, of werkplek leren, workflow learning, allemaal termen eigenlijk een beetje voor hetzelfde. Um, als we die invulling gaan geven, nou, dan kunnen we dat doen door bijvoorbeeld, hè, in het verleden hadden we quick reference cards naast ons bureau liggen. Nou, die quick reference cards die uh, gaan verkeurig aan welke stappen ik moest doorlopen, maar die zijn natuurlijk nooit up to date. Hè, want als er iets wijzigt, ja, dat ding ligt naast je bureau, dat wijzigt niet automatisch mee. Dus het is niet zozeer effectieve performance support. Nou, wanneer is performance support effectief? Nou, wanneer we de gebruiker kunnen onderste ondersteunen in het werkproces zelf. Uh, en dat betekent in de rol die de gebruiker heeft. Hè. De ene gebruiker kijkt misschien wel naar precies hetzelfde scherm als de andere gebruiker. Maar heeft misschien een andere rol waardoor die andere werkinstructies moet volgen. Dus we proberen dit zoveel mogelijk te doen in de rol van de eindgebruiker. Dat proberen we tevens contextueel aan te bieden. Dus we gaan niet de gebruiker laten zoeken naar informatie. Maar we proberen op basis van bijvoorbeeld schermherkenning. We kunnen laten zien van hé, hey, die gebruiker zit hier. Dan heeft hij waarschijnlijk deze supportmiddelen nodig. Als hij hier een vraag gaat hebben. Dus we brengen de content naar die gebruiker toe. Contextueel. En dan willen we dat precies genoeg informatie aanbieden om de gebruiker te helpen. En dat precies genoeg is voor de ene gebruiker natuurlijk net iets anders dan voor een andere gebruiker. En dat precies genoeg dat wordt vormgegeven zo dadelijk in het supportvenster. Wat ik zo dadelijk ga laten zien. Nou als we dit... Uh, Gaan aanbieden over verschillende applicaties heen. Want we werken natuurlijk niet met één applicatie. We hebben zaaksystemen. We hebben supporting applicaties zoals Microsoft Office. Dan zou het wel zo fijn zijn dat als we die systemen hebben. Dat we één centrale plek hebben waarop we die gebruiker kunnen helpen. Dus die gebruiker heeft maar één punt van toegang. Daar vindt hij alle ondersteuning cross applicatie. Nou, van de ene naar de andere is we willen werk ondersteunen. En niet zozeer alleen maar een applicatie. Dat wordt dan een punt van waarheid, betekent dat die gebruiker daarop moet kunnen vertrouwen, single point of trust, want die informatie die gaat hij daar ophalen en klopt die niet, dan ben ik misschien nog wel bereid daar een tweede keer naartoe te gaan. Maar ja, als het dan weer niet klopt, dan ga ik toch wel weer de oude weg in en dan ga ik die informatie wel vragen bij een collega die het weet en de vraag is of die de best practice weet, dat is dan een tweede. Nou, dit proberen we uh, beschikbaar te krijgen binnen twee klikken, tien seconden voor die gebruiker. En omdat we in een tijdperk leven waarin ook veel thuis wordt gewerkt, in eigen tijden en dergelijke, willen we die informatie 24-7 beschikbaar hebben. Nou, ik had gezegd drie slides. Dit zijn de drie slides. Um, dus uh, waar we naartoe gaan is even een praktijkvoorbeeld. En het liefst had ik iets willen laten zien met een zaaksysteem. Helaas heb ik dat zelf niet op mijn beschikking. Dus ik heb even een andere applicatie. Uh, dat is in mijn voorbeeld is dat, uh, is dat Salesforce. En die ga ik nu openen. Salesforce applicatie. Maar hier uh, in de plaats kun je eigenlijk elk systeem uh, bedenken. Dus dit kan ook een zaaksysteem zijn waar je nu naar kijkt. Ik open een CRM systeem. Customer Relationship Management. Uh, maar ik ga een voorbeeld laten zien. Waarin ik de gebruiker ondersteun op de werkplek. Daar ga ik mee beginnen. En daarna laat ik ook nog zien hoe dat we die gebruiker kunnen uh, voorbereiden. Op zijn werkzaamheden in het leerproces. Nou, ik ben aan het werk in een applicatie. Nou, in mijn voorbeeld is dat een sales applicatie en um, uh, nogmaals hier kun je alles in de plaats zetten. Zowel andere desktop, uh, sorry, desktop applicaties als andere web-based applicaties. Nou, ik ben aan het werk. Ik ben een accountmanager in dit geval. En ik ben naar een beurs geweest, heb allerlei mooie leads verzameld. En uh, die wil ik gaan verwerken in het systeem. Maar ja, hetzelfde als, uh, als dat bij jullie werkt. Als je iets een tijdje niet hebt gebruikt, dan weet je misschien niet precies hoe dat meer moet. Dus ik heb hulp nodig op dit moment. En op het moment dat ik hulp nodig heb, dan heb ik één enkel punt van toegang in het systeem. En dat wordt weergegeven bij ons door de sinaasappel. En die sinaasappel, die vind je in de systeembalk van Windows op één centraal punt. Nou, op het moment dat ik hulp nodig heb, dan klik ik gewoon één keer op die sinaasappel en dan opent er een support venster. En dat support venster dat we hier zien, dat duwt het werkvenster iets opzij en toont daarnaast de support onderdelen. Nou, even vooraf voordat ik daar helemaal op inga. Je ziet in deze demo een hele hoop gegevens en dat kan nog wel eens overweldigend zijn. Heel veel van onze klanten die beginnen niet met dit volledige voorbeeld. Ik heb het alleen er nu in zitten om je van alles te kunnen laten zien. Dus het hoeft echt niet zo'n volgepropt scherm te zijn met allerlei werkinstructies. Uh, dit is voor de demo zodat ik wat flexibeler kan rondbewegen. Nou wat gebeurt er? Op het moment dat ik die help open, heeft de help applicatie, de quick access, heeft herkend welke applicatie ik aan het werk ben. Dus hij ziet, hey Twan is bezig in Salesforce. En niet alleen dat, hij is ook nog bezig op de homepagina. Hier heb je alle helponderwerpen die op dat moment van toepassing zijn. Nou, dit werkt cross applicatie. Nou, om even te demonstreren. Ik zal uh, Microsoft Excel openen. In mijn voorbeeld. Uh, die opent natuurlijk op mijn andere scherm. Dus ik sleep even naar deze applicatie. Uh, naar dit venster toe. Open een document. De support staat er inmiddels al. Ik ben geswitcht van applicatie. En het systeem heeft herkend. Hey, Bezig in een andere applicatie. Hier heb je misschien andere werkinstructies nodig. Dus in de context van deze applicatie. In dit voorbeeld een, een desktop applicatie. Wordt er hulp getoond. Nou, ik ga weer even terug naar, uh, naar mijn Salesforce. Want daar heb ik wat meer voorbeelden in om te kunnen laten zien. En je ziet dat er weer terug wordt geswitcht. Dus de applicatie herkent de context. Niet alleen de context van de applicatie. Maar ook de rol. En de rol kan ik niet zozeer visueel maken. Maar omdat ik ben ingelogd in het systeem binnen Windows. Uh, met mijn gebruikersnaam weet het systeem ook welke rol ik heb. Dat doen we op basis van, uh, van de single sign-on. De active directory voor degene die dat wat zegt. Maar we weten dat die gebruiker een bepaalde rol heeft. Dus de onderwerpen die ik hier zie. Die zijn gebaseerd ook op mijn rol. Uh, althans dat is een optie die we daarvoor hebben. Uh, het kan dus zijn dat u naar hetzelfde venster kijkt, Maar toch andere informatie ziet krijgt. Omdat binnen de rol die je dan uitvoert andere informatie uh, van toepassing is. Nou, even terug naar het venster. Ik zit op Salesforce Home, dat is de homepagina. Op het moment dat ik nu denk, nou, ik heb nu nog geen support nodig, kan dat venster eventueel sluiten, het supportvenster, dus ik hoef het niet open te laten. Maar laat ik nu eens even naar die tab Leads gaan hier zo. En nu is de context gewijzigd. Dus omdat ik nu wat dieper in het systeem zit, zien we ook dat die context wordt aangepast. Dan zie je rechtsboven in die zoekbalk, heeft hij nu gezien van hij zit nu in Salesforce en hij zit op de Leads pagina en hij zelfs nog op de Recent Review page. Hier heb je alle relevante helponderwerpen op dat niveau. Nou, gaan we even kijken naar het support venster zelf. Wat voor support bieden we die gebruiker dan aan? Nou, dat doen we op basis van precies genoeg. Uh, precies genoeg principe. En een precies genoeg principe is van kleine parokjes informatie. Naar wat bredere informatie. En dat zien we hier. Nou wat is nieuw is alles wat er eventueel nieuw is. Kom ik later misschien even op terug. Ik pak geen even bij de stap voor stap instructies. Dus als ik als gebruiker. Ik heb die training al gehad. Ik hoef alleen maar even te weten. Hoe zat dat ook alweer? Welke knoppen moet ik aanklikken? Hebben we daar bijvoorbeeld een stap voor stap instructie voor? Met één klik op de knop. Word ik als gebruiker daarmee visueel ondersteund. En textueel ondersteunen. Dus ik zie de stappen hier voor me. Die ik moet uitvoeren. Met een visuele ondersteuning van waar dat die knop zich dan bevindt. Dus ik klik op leads. Nou, dat had ik al gedaan. Dus die stap kan ik eventueel overslaan. Maar ik kan, mocht ik hem niet weten te vinden. Kan ik hier met de muis overheen bewegen. En die laat mij dan precies zien waar in de applicatie die knop zich bevindt. En nog niet een onderdeel van vandaag. Uh, het maken van de content. Wellicht voor een volgende sessie zeer interessant. Maar het maken van deze content gebeurt door wat uh, is een subject matter expert. Hè? Ik gaf al aan, het is niet een e-learning auteur die dit doet. Uh, uh, of of een, iemand die technisch heel handig is met afbeeldingen. Nee, dit is een persoon die weet hoe dat de stappen moeten in de applicatie. En met de auteurstool is het uitvoeren van de stappen, leidt dit tot de instructie die we hier te zien krijgen. Dus die genereert eigenlijk automatisch de klikacties die ik even kan aanvoelen met tips en de screenshots. Dus dat even terzijde voor het maakproces van de content. En dus makkelijk te onderhouden en uh, up to date te brengen. Nou die stappen kan ik dus uitvoeren met dit gelijkertijd in beeld. Ik klik op die knop nieuw. Nou ja, zie het voor je dat je met een zaaksysteem werkt bijvoorbeeld in de gemeentewereld. En dan uh, kan ik daar exact diezelfde functionaliteit voor aanbieden. Ik geef de gebruiker aan wat hij moet doen. Nou, klik op het veld Selectation, selecteer de gewenste aanhef enzovoorts. En ik doorloop de stappen zoals die hier staan. Nou, mocht dit nou niet genoeg zijn, heb ik meer details nodig. Dan kan ik eventueel naar het onderdeel Details en dan kan ik details bekijken. Die kunnen gaan over... Eigenlijk dezelfde content, maar dan meer in een documentvorm. Waarin ik wat meer algemene uitleg heb. Maar dit kan ook zijn, elk document wat jullie al beschikbaar hebben binnen de gemeente. Uh, die al van toepassing zijn, dat kunnen werkinstructies zijn. Maar ook guidelines die niet zozeer te maken hebben met de applicatie zelf. Maar meer te maken hebben met, uh, met hoe... Hoe uh, ga ik nou met een zaak om in het algemeen los van het systeem zelf? Nou die documentatie kunnen we ook aanbieden en contextueel aanbieden. Nou hier heb ik een voorbeeldje. Dit is een lead generatie gids. Die gaat niet over de Salesforce applicatie. Maar wel over het werken met een lead. Of in het algemeen het werken met een zaak. Uh, om de vertaalslag te leggen. En ik heb dit document hier aan gekoppeld. Dus ik kan die context gewoon openen. Uh, het document openen in de context van wat ik eigenlijk aan het doen ben. Nou, heb ik een handeling niet, uh, lang niet gedaan of ik moet een taak overnemen van een collega, dan kan het soms handig zijn om een, uh, een korte e-learning te bekijken. Nou, Henk noemde al hè, die, die micro-learning, we hebben het niet over een volledige cursus die we nu in één keer gaan doen, maar we gaan een klein stukje bekijken wat alleen maar te maken heeft met het invoeren van, uh, toevoegen van een nieuwe lead. Nou, wil ik dat toch een keer oefenen, dan open ik bijvoorbeeld een e-learning. En het grappige van deze e-learning is dat die gemaakt is op dezelfde wijze als die stap-voor-stap -stap instructie die ik net liet zien. Door het uitvoeren van de handelingen kan zo'n e-learning in de eenvoudige vorm zoals ik hem nu laat zien, automatisch worden gegenereerd. Dus daar ook laagdrempelig om die content zelf te ontwikkelen binnen je eigen uh, organisatie. Nou, hier hebben we een, uh, een voorbeeld, dat kan natuurlijk helemaal uh, uh, look en feel hebben van de gemeente zelf. Uh, en ik ga hier naar de volgende stap. Het is een e-learning zoals ik al zeg. Eventueel doelstellingen toevoegen. Van wat ga ik leren. En hier hebben we eigenlijk een stukje interactie. Wat automatisch wordt opgenomen. Eventueel verrijkt met uh, wat animaties en geluid. Uh, indien menselijk. Zo niet dan houden we het nog steeds de simulatie over. En hier staat wat die gebruiker eigenlijk moet doen. Dus om dit te kunnen doen. Moet ik klikken op het menu item leads. Dus ik doorloop een simulatie om het een keer te oefenen. Klik op de knop nieuw. Klik ik verkeerd. Klik toch verkeerd. Krijg ik feedback. En eventueel totdat ik aangegeven word. Nou, hier had ik eigenlijk moeten klikken. Dus interactief loop ik nu door die stappen heen. En eventueel aangevuld met aanvullende informatie. Zoals nou, de velden met een sterretje zijn verplichte velden. Ik zal deze niet helemaal doorlopen. En ik keer weer even terug. Dus we zien een gelaagdheid in de informatie. En nogmaals. We hebben klanten die eigenlijk helemaal geholpen zijn met alleen maar de stap voor stap op de werkplek. Prima, niks mis mee. Als dat voldoende is, dan beperken we ons tot stap voor stap. Maar je kunt uitbreiden. Eventueel tot het volgen van een complete cursus. En die cursus, daar kom ik eigenlijk mee in het, in het eerste stuk van mijn eerste dia. Wat we vooraf normaal gesproken doen. Ik kan hem hier benaderen vanuit de context. Maar vaak doe je dit vooraf. En ik. Klik hier even op die knop. Wat er wordt geopend is het portaal die onderdeel uitmaakt van de TTS Performance Suite. Waarin ik als gebruiker in mijn rol de cursus kan bekijken. Nou is deze cursus in de context van wat ik aan het doen ben geopend. Maar ik had ook direct naar het portaal kunnen gaan. Uh, naar de cursussectie hier. Alle cursussen binnen mijn rol die van toepassing zijn, kan ik hier openen. Niet alleen IT, maar ook non-IT. Op het moment dat ik bijvoorbeeld te maken heb met Safety First, bedrijfshulpverlening. kan ook een cursus zijn. Het hoeft niet specifiek applicatiegericht te zijn. Ik pak even het voorbeeld van, van Salesforce, omdat ik daarmee bezig was. Ik kan er dus ook naartoe navigeren. De Salesforce Sales cursussen. En nogmaals, deze zijn de cursussen die in mijn rol van toepassing zijn. En ik klik hier op lead Management. En vervolgens heb ik hier een overzicht van de cursus. die ik kan doorlopen op mijn eigen tempo en op elk moment. En die informatieblokken die je hierin ziet, dat zijn de losse blokken. die ook gebruikt kunnen worden op de werkplek als losse elementen. Alleen worden ze hier gegroepeerd. en structureel uitgelijnd in een cursusstructuur. En ik kan die e-learning dus ook vanaf hier openen. Ja. eventueel verder gaan waar ik gebleven was, enzovoorts. Goed, tenslotte ondersteuning voor processen. Dus niet alleen de ondersteuning van losse leerobjecten. Vaak ben ik in mijn werk eh, bezig met een groter geheel. Hè. Dus ook in Salesforce. Het aanmaken van een lead is maar een onderdeel van een groter proces. Waarin een lead wordt aangemaakt. Vervolgens worden er taken aan toegekend. Vervolgens wordt die misschien wel geconfronteerd naar een opportunity. Nou, ik neem aan dat jullie vergelijkbare processen hebben. Wanneer je met een zaak bezig bent. Hè? Er wordt een nieuwe zaak aangemaakt. Die er loopt een aantal stappen. En uiteindelijk wordt die zaak uh, gesloten of gearchiveerd. Of wat dan ook. Uh, die stappen vormen een proces. En in een proces ben ik natuurlijk niet de enige die daar een rol in speelt. Ik ben een onderdeel van een groter uh, geheel. Nou, processen kunnen we ook contextgevoelig koppelen. En die kunnen ook... Um, Direct benaderd worden door de gebruiker. Dus in de context van leads. Hè, waar ik nu mee bezig ben. Wil ik wel eens bekijken wat nou het hele leads proces is. En met één klik op de knop. Opent het portaal. Wat daaraan gekoppeld is. En er wordt een. Uh, daar is die. En daar wordt het proces getoond. En het proces is het proces zoals die bedoeld wordt. Voor een eindgebruiker. Zodat een eindgebruiker dit snapt. En het gaat niet om een complete swimlane. Met, met, met een heel proces modeling tool erachter. Om alle processen compleet uit te mappen. Dat niet geschikt is voor een eindgebruiker. Maar om het proces vorm te geven. Nee dit is voor de eindgebruiker. We zien hier een voorbeeld. Het toevoegen van een lead. Nou vervolgende stap in het proces. Is die taakvoegd toevoegen aan een lead. Eventuele campagne. Dus er zijn een aantal stappen in dit proces. En zoals je ziet worden die uitgevoerd door een aantal rollen. En die rollen dat kunnen dezelfde personen zijn. Maar dan in een andere rol. En per stap kan er iemand anders voor verantwoordelijk zijn. Nou heb ik op dit moment toegang tot de hele proces aan documentatie, maar het kan ook wel eens zijn dat ik zeg, nou ik wil binnen mijn rol alleen kunnen zien wat die rol met zich meebrengt. Nou in dit voorbeeld pak ik eventjes de, de verkoop binnendienst, die hier een rol heeft in deze twee stappen. Stel dat ik alleen maar die rol had, en ik ben hier ingelogd als een admin met alle rollen, maar stel dat ik alleen maar die rol zou hebben, dan zou het kunnen zijn dat ik die informatie ook alleen maar kan zien, Dus ik zie wel het hele proces, maar ik heb alleen toegang tot de verdiepende informatie voor de taken uh, die, die, die ik moet uitvoeren. Nou, we kunnen dit ook openbaar maken, dan begrijp je wat de andere mensen in de rol doen. En dan zie je dat ik overal toegang tot, tot heb. Nou, op elk niveau van het proces kan ik informatie koppelen. En het kan weer dezelfde informatie zijn als die hier staat. Of elk ander document wat jullie beschikbaar hebben. Of het nou staat in ons systeem of... Op jullie SharePoint of Intranet of misschien wel een ander document management systeem. Wij kunnen ook op die manier naar die documentatie linken en die aanbrengen in de context van het proces of in de context van een applicatie. En hier bied ik dus eigenlijk een totaal uh, leer en support oplossing voor die gebruiker om de processen te snappen, om een cursus te volgen. En om contextueel geholpen worden in elke applicatie. En nogmaals, dit is een demo. Je ziet heel veel hier staan. Kan overweldigend zijn. In de praktijk beginnen we daar wat rustiger mee. Zodat de gebruiker de kans krijgt om aan zo'n systeem te wennen. En die informatie tot zich te krijgen. Dan ben ik benieuwd. Henk, wil jij eerst doorpakken aan jouw kant? Of wil jij alvast vragen banden? Nee, we gaan eventjes nog het laatste stukje. Okay, maar geef uh, ik, hoe ik we niet even. De... Ja, chef. Nee, ik zet de PowerPoint er even terug en dan krijg ik ja, weer de rechter terug. Henk, voor okay. is yours. Ik zal even deze sluiten voor je. Ja. ja. Als het goed is, moet de volgende slide komen. Ja. Die hebben we gehad, de demo. Nou, ik hoop dat jullie in ieder geval hebben gezien uh, uh, enkele principes die ik ook uh, van tevoren heb ingeleid. Uh, nou, uh, deze applicatie uh, die we nu hebben laten zien, is uh, Performance Suite, is uh, geschikt in principe voor alle Windows en alle webapplicaties. Dus uh, uh, ook cross-applicatie. En uh, we hebben ook uh, heel nadrukkelijk gekeken... Naar de ontwikkelingen binnen gemeenteland op dit moment. Uh, hybride werk is, uh, is uh, misschien wat meer generiek. Maar daar hebben we wel allemaal mee te maken. Van hoe ondersteunen we nou die, uh, die gebruiker die niet meer elke dag op kantoor is. Maar wel meegenomen moet worden in nieuwe ontwikkelingen. Uh, nou Daar zullen we in de komende tijd op verdiepen. Uh, we weten, de datum staat nog steeds 1 juli. De nieuwe Omgevingswet. Uh, wat uh, nogal wat impact heeft op uh, processen en applicaties binnen gemeenteland. Uh, ook daar kunnen we gewoon uh, uh, zeg maar, uh, ondersteunen, perfect ondersteunen met deze oplossing. Nou, zakenrecht werken, daar hebben we al verschillende voorbeelden van in de praktijk uh, binnen de overheid. Uh, uh, waar het uh, niet alleen gaat om, uh, om de kliks inderdaad, maar ook om uh, ja, de andere manier van werken. En uh, last but not least, uh, Microsoft 365. Daar waar we een complete suite hebben van, uh, van e learnings uh, guides. En noem op, standaard uh, volledig in het Nederlands uh, op, uh, op de plank. En uh, ja, vele uh, organisaties kunnen ondersteunen met, uh, met standaard content. En het mooie is dat je dat uh, met onze suite ook heel makkelijk kunt, kunt aanpassen aan uh, hoe het gebruik is binnen, binnen de eigen organisatie. Dat zijn de thema's die we de komende periode uh, op willen pakken uh, en waar we dan uh, dus verder op, uh, op uh, in zullen zoomen. Uh, dan wil ik uh, nu naar uh, de vragen gaan. Er zijn vragen ondertussen komen, maar misschien kun je, Jelle, kun je ze even oppakken? Ja, ja dankjewel Henk, dankjewel Twan voor de heldere presentatie. Er zijn een aantal uh, vragen binnengekomen. Um, deze vraag is misschien wel interessant voor jou, Tran, om uh, te beantwoorden. Dat is de vraag van hoe werkt de oplossing nu cross applicatie? Ja, wat, wat, wat wij eigenlijk doen met onze applicatie is, uh, is van buitenaf kijken wij uh, welke applicatie actief is. Dus we, we hebben technisch geen integratie nodig met de applicatie. Dat betekent dat je zowel bij het opnemen als bij het, uh, het, het voor de gebruiker aanbieden van kennis, uh, de instructies cross applicatie kan maken. Dus echt support ondersteunen. Dus dat betekent dat bij het maakprocessen, wordt het uh, bijvoorbeeld een bepaalde handeling in een case systeem, uh, een zaaksysteem, wordt uitgevoerd in het zaaksysteem. Klik hier, klik daar, klik daar. Dus daar wordt de instructie op gemaakt. En als op een bepaald moment bijvoorbeeld uh, een Word document wordt gegenereerd en wordt geopend in Microsoft Word en je wil daarmee verder gaan, dan zal de applicatie tijdens het je daar niet mee tegenhouden. Want de stappen die worden dan vervolgens gewoon opgenomen in die andere applicatie. Dus dat voor het maakproces. Voor de quick access aanbieden aan de gebruiker. Wordt de context van buitenaf herkend zoals je net in mijn kleine voorbeeldje zag. Je zag eerst uh, Salesforce en toen ik Excel opende, toen switchte die naar Excel. So, op die manier kunnen we dus ook uh, automatisch bekijken welke applicatie of deel van de applicatie actief is. En daar relevante instructies voor tonen. Zit je overigens in een instructie die cross applicatie gaat, dan switcht die natuurlijk op dat moment niet over. Want dan ben je binnen een instructie bezig en dan staan die stappen binnen de instructie. En dan kun je dus echt cross-applicatie de gebruiken ondersteunen. Ik hoop dat dat hem afdoende beantwoord. En zo niet, ja, dan hoor ja. ik graag een vervolgvraag. Ja, lijkt me helder, Twan. Uh, de volgende vraag, uh, misschien voor Henk. Uh, werkt, uh, werkt deze oplossing voor elke applicatie? Ja, dat, uh, dat heb ik zojuist uh, al aangegeven. Hè. Dus in principe, ja. voor alle Windows- en webapplicaties. Nou is er wel, we doen altijd van tevoren een... Uh, als we een applicatie tegenkomen die niet eerder hebben gezien, doen we altijd een test. In de zin van uh, is de contexterkenning uh, optimaal? Want dit is afhankelijk van een aantal factoren. Uh, en uh, uh, ja, is de applicatie netjes geprogrammeerd, waarbij uh, objecten allemaal een, uh, een unieke naam hebben en, en schermen, zeg maar, identificeerbaar zijn? Uh, dat is niet altijd uh, 100% optimaal, maar. Uh, uh, ik ben nog maar heel weinig situaties tegenkomen in de praktijk waar het niet uh, uh, tot een heel acceptabel niveau uh, werkt. Ja, applicatieherkenning kan overigens altijd. Dus het herkennen van de applicatie, dat is een, een given. En dan het, het onderliggende niveau, hoeveel je daarin kunt gaan, hangt een beetje van hoe netjes de applicatie geprogrammeerd is uh, af. Ja, ja. ja uh, de volgende vraag. Uh, ik denk van Henk wel een goede. Uh, we hebben nu veel uh, IT-toepassingen gezien. Uh, kunnen we deze oplossing ook gebruiken voor niet-IT-toepassingen? Ja, zoals uh, Twan al liet zien met dat voorbeeld van safety. Uh, in principe is, uh, zit in uh, TTS Performance Suite zit in, uh, een uh, ja, eigen een, uh, auteur zoals we dat noemen. Een, uh, uh, een software waarmee we heel makkelijk e-learning kunnen maken of instructies kunnen maken. Uh, we hebben recentelijk de uh, Guide Creator uh, toegevoegd, waarbij zowel voor IT als non-IT, zeg maar op een zeer, zeer uh, laagdrempelig niveau, heel snel uh, ja, aantrekkelijke instructies uh, kunnen worden gemaakt. Dus, uh, dus ja, zowel IT als niet-IT. IT, uh, IT uh, daar uh, zijn iets meer features, met name door die uh, recording-functie uh, natuurlijk. Maar het kan uh, breed toegepast worden. Ja even daarop ter aanvulling. Als we het hebben natuurlijk over niet-IT. Ook dan is contextgevoeligheid nog steeds een, een, een oplossing. Alleen moet je natuurlijk niet denken aan schermcontext. Maar dan moet je denken aan context ja. uh, met, met QR-codes. Near field communication als het dat zegt. Image recognition. Eye beacons. Ja. Nou wat wil dat zeggen ja. is eigenlijk dat je externe... Uh, een, een, een, een, een, iemand loopt buiten rond. Hè. Wij, ik, ik pak even een, een voorbeeldje gewoon op. Iemand loopt bij een, een lantaarnpaal rond. Die lantaarnpaal is, uh, is kapot en die moet opengemaakt worden Er moet er wat gebeuren. Nou, met behulp, behulp van uh, locatiescanning of uh, uh, met, met, met behulp van een QR-code kan iets worden gescand en kan die, die content ook contextgevoelig worden gemaakt, indien uh, in nodig. Dus dat, ja, kan, ja. Uh, dat, dat kan zeer zeker. Ja, en voor de rest ben je natuurlijk helemaal vrij om elke non-IT-content daaraan toe te voegen. Ja, nog één vraag, ik denk relevant voor Twan. Ja, hoe makkelijk is het nu om die content te maken en ook up-to-date te houden, oftewel te onderhouden? Ja, de, de, makkelijk en, en dat moet ook, want op het moment dat jij single point of trust wil zijn uh, uh, voor die gebruiker, dan, dan moet die content up to date zijn. Zoals ik al heb, als je de, naar de support gaat en uh, je, bent, uh, uh, je, je bent niet up to date met je content, nou, dan zijn mensen misschien nog één keer vergevingsgezind, maar dan houdt het al snel op. Uh, dus wat wij doen, we hebben voor, de, voor, de, voor de IT hebben we een stappenrecorder. En omdat je uh, geen videoopname maakt, maar een stappenrecorder, kun je elke individuele stap, Makkelijk vervangen. En met behulp van een functionaliteit die heet re-recording, kun je als een applicatie uh, gewijzigd is een knop staat op een andere plek, uh, de kleurinstelling is veranderd. Uh, uh, of de, de huisstijl is veranderd, zelfs dat. Hè, die gaat naar een andere huisstijl over. Wij scheiden bijvoorbeeld de, de opmaak van uh, de content. Dus op het moment dat de huisstijl verandert, kunnen we de huisstijl veranderen en dan kan die content-up-to-date worden gemaakt. Nou, op basis van deze methode kunnen we heel snel content aanpassen. Dus zowel de instructies als de layout worden op die manier heel snel aangemaakt. Uh, en hij noemde net ja. al de guide creator. Guide creator is een hele snelle manier om, uh, om informatie op te nemen. Um, dat is namelijk je, je, je als, als gebruiker, je, je, je klikt uh, op die sinaasappel met rechts, je gaat een nieuw document maken en vervolgens klik je precies op de stappen die je wil uitvoeren en op het moment dat je stopt is je basis van je guide al gelegd. Dus je kunt heel makkelijk uh, daar content mee maken en up-to-date houden op die manier. Ja, dankjewel uh, Twan. Ja, ik zie verder uh, voor nu geen vragen okay, meer. Ja, ook ja dat ik, de wacht. Nee, ik zie oh, er nog ik, wel. Ik, ik, ik zie er nog wel staan, nog wij. Of Jelle? Ja. De questions. Uh, oh ja, ik ja. zie ze ook binnenkomen. Ja, zo, mijn excuus. Ja, ik zie dat die uh, uh, Microsoft ondersteuning. Office uh, of 365, of Microsoft 365. Ja. Die is inderdaad standaard beschikbaar. We hebben die uh, uh, voor uh, uh, de meeste 365 uh, uh, Toepassingen. Uh, dus, uh, we ondersteunen dus ook OneDrive, uh, SharePoint, uh, Planner, uh, Teams, uh, noem maar op. Uh, Delft wordt hier ook genoemd, die hebben we volgens mij nog niet uh, erin zitten. Uh, maar goed, dat is, uh, als daar specifieke uh, vragen zijn, kunnen we altijd uh, kijken in hoeverre die uh, kunnen worden toegevoegd of, of zelf op kunnen worden gepakt. Maar in ieder geval, uh, de hele suite is uh, beschikbaar. Ja, dan zie ik nog een vraag met betrekking tot de implementatie. Hoe snel is zoiets geïmplementeerd? Hoe snel is onze oplossing geïmplementeerd? Ja. Nou, uh, de, de, de, dat gaat heel snel. Uh, met name uh, op het moment dat je over een SaaS-oplossing praat. Hè, wij bieden onze oplossing aan zowel uh, als SaaS-oplossing als on-premises. Dat betekent dat, dat je hem ook intern helemaal binnen je eigen organisatie kan draaien. Maar dan ben je dus eerst een server aan het inrichten. Op het moment dat we het over SaaS spreken, heb ik volgende week, als ik, als ik nu zou bestellen, bewijs ik, heb ik volgende week die server gereed. De clients worden geleverd. Dat zijn uh, uh, vrij eenvoudig installeerbare MSI's. Dus die moeten worden uitgerold. En dan vraagt het eigenlijk aan jullie kant. Hoe snel kunnen jullie een MSI bestand uitrollen naar een gebruiker? Maar er valt weinig aan te configureren. Nou, dan hebben we een traject waarin we eigenlijk van start gaan. In principe kun je direct al van start. Maar je wil vaak natuurlijk een aantal basistemplates hebben in je eigen huisstijl. Dus dan worden de templates gemaakt. En de doorlooptijd, ja, die, die, die varieert. Kijk, wij kunnen in één week uh, in principe het opgetuigd hebben en, en, en aan de gang. Maar ja goed als we het over huisstellen hebben moet ik natuurlijk even praten met de afdeling communicatie en, uh, en marketing misschien en uh, die moeten een goedkeuring geven dus daar zit een andere doorlooptijd in. Aan onze kant kunnen we heel snel uh, acteren erop uh, want het is die server klaarzetten standaard templates zijn er al maatwerk templates eventueel maken en dan kun je eigenlijk al direct aan de gang. En dan zul je merken dat de tijd niet zo zit in, in, dat, in dat voorbereidend werk. Maar de tijd zit met het bedenken van wat hebben we nou intern nodig. En dat moet je sowieso bij elk systeem hebben. Wat hebben wij nodig aan content voor onze eindgebruikers te ondersteunen. En daar zit eigenlijk de tijd in. Dus de technische implementatie is heel snel gedaan. Ja. Ja, helder. Dan hebben we nu geloof ik wel alle... Nee hoor, want ik, ik, heb vragen, ik heb nog een hele hoop vragen. Ik heb nog een hele staan. Dus ik weet niet waarom jullie ja, die niet zien. Maar ik, ik, ik pak ze ja. wel even op aan mijn kant. Met betrekking tot de leerkurve, onderdeel van de, de leerkurve voorafgaande aan de go live is ook het testen uh, van proces en ondersteunende applicatie. Sla je dit nu niet deels over, is de vraag. Um, uh, nee, dat staan wij daar niet mee over. Wat wij hebben zojuist hebben laten zien, is echt de eindgebruikerskant, hè, wanneer het klaar is. Dus in de demo staat eigenlijk alleen die gebruiker voorbereiden. En dan gaat hij ermee aan de slag. Hebben we het echt over testen? Dan kunnen diezelfde scripts uh, gemaakt worden wanneer we de content ontwikkelen, doen we dat vaak uh, ten opzichte van de acceptatie testomgeving. Ja, want niemand wil in productie namelijk zijn content maken als dat niet nodig is. Want dan zul je wat meer content moeten verbergen. Omdat het productiedata bevat. Hè? Volgens de AVG-regels niet altijd handig. Dus we maken die content al in een vroege fase. En die kun je dan ook, uh, automatisch ook contextgevoelig gekoppeld hebben aan je testsysteem. Uh, en aan je acceptatiesysteem. Waardoor je een kleine groep gebruikers eigenlijk al toegang kunt geven met betrekking tot de content om ook dat te testen. Dus uh, uh, nee, wij kunnen uh, eigenlijk voor alle. De fase in het OTAP proces, zowel de, de ontwikkeling, de test, de acceptatie als de, de productie, uh, kunnen wij eigenlijk al ondersteuning bieden. En de scripts die je maakt met die, uh, die staprecorder, uh, stap die kunnen ook tevens worden gebruikt als teststrips. Vaak zien we het andersom, dat de testscripts die gebruikt zijn bij de software te testen, worden gebruikt als input voor de eindgebruiker om uh, content te maken. Dus het kan beide kanten op. Ik hoop dat die daarmee is beantwoord. Dan heb ik nog een vraag staan. Ten aanzien van de quick access maken jullie gebruik van ingebouwde hulpfuncties. Of wordt deze opnieuw opgebouwd? Uh, en is dat niet een dubbeling? Goeie vraag. Um, in principe kunnen we de standaard help die in een applicatie zit ook contextgevoelig opnemen in onze tool. Dat doen we dan met het bedoel van het linken en dan de context eraan toepassen. Dus dan krijg je eigenlijk uh, het onderwerpje te zien in die quick access. Als je erop klikt wordt de standaard help geopend. Echter gebeurt in de praktijk heel weinig. En waarom? Omdat die werkinstructies die standaard in een tool zitten of werkinstructies, help, vaak onvoldoende is. Omdat die niet de context heeft van de echte werkzaamheden. Want je koopt een tool, dat is de standaard instructies... en bijna niemand gebruikt de tool out of the box. He, want je hebt je eigen werkinstructies, je eigen manier van werken... je eigen best practices en je eigen voorbeelden. Dus eigenlijk wil je je content voor de gebruikers... Zoveel mogelijk in de context laten zijn van het echte werk wat die gebruiker uitvoert binnen jullie eigen organisatie. Mm. Dat staat niet in de weg overigens dat jullie onderling met gemeentes geen informatie zouden kunnen uitwisselen. Want dat zou ook kunnen. Dus als er meerdere gemeentes zouden zijn die een bepaald zaaksysteem gebruiken. En je gebruikt die TTS omgeving. Ja, kun je die informatie uitwisselen. De vraag is of dat de werkinstructies ook echt hetzelfde zijn. En dat is dan altijd de vraag. Ja, ja dus, dat is um, altijd en dan geen. heb ik nog, uh, even kijken, want ik heb uh, die Microsoft ondersteunen, die heb jij al beantwoord. Oké, okay. ja, ja. Nee, dan ja. heb ik ze volgens mij allemaal gezien. Uh, en ja. als er een okay. vraag niet voldoende of verkeerd geïnterpreteerd is, dan hoor ik het graag ook via de vragen. Als ik nog beter maar kan de vragen kunnen uiteraard uh, altijd nog uh, uh, achteraf uh, ja. worden gesteld, dus uh, dat is verder uh, geen enkel probleem. Uh, ja, dan wil ik jullie allemaal uh, van harte danken voor uh, de interesse, uh, de vragen. Uh, wij zullen sowieso uh, de presentatie uh, uh, nasturen. Het uh, is opgenomen, dus uh, we kunnen dat achteraf delen. En uh, voel vrij om eventueel nog, uh, nog vragen ons uh, te stellen die vandaag nog niet beantwoord zijn. En uh, ja, misschien uh, tot in een... Uh, Volgende webinar, want we zullen nog actief blijven in de komende periode met betrekking tot de thema's die ik al genoemd had. Ik zie dat de afsluitslide niet zichtbaar is. Ja, daar is die. Ja, niet Dankjewel. die. Dankjewel. Dus bedankt en ik wens jullie allen nog een hele prettige dag. Dankjewel. Tot ziens. Dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Bye, bye.